Dat het heel belangrijk is dat we dit soort activiteiten in lengte van jaren kunnen borgen. Daarom vanaf deze plek namens het gemeentebestuur hartstikke bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid. Daar waar we ook in de toekomst toe kunnen helpen, zullen we dat niet nalaten. Maar dit zijn wel de vrijwilligers waar niet alleen wij als gemeente, maar vooral u als gemeenschap het voor van moet hebben. Dus hartstikke bedankt. En bij deze, want de mensen staan al richting het hoofdpodium te kijken, vanaf deze ook de officiële opening gedaan. Hartstikke bedankt, heel veel plezier.